De hoeveel kost die iPad? Mhm. Mm Boy, meisje. Je omo heeft geen geld. Nobelmi. Oké. Okay. Ik heb geen geld. Boy, jongen. Wat is met die jeugd van tegenwoordig? Tegenwoordig denken ze dat, dat, dat het geld op mijn rug groeit. Nou? Al die neefjes en nichtjes die eeuwig iets te zoeken hebben hier. Boy. Ik ben Omokra En ik werk op het ministerie van Furusaka. En vandaag wil ik het heel. Ee voor. Omoe Kra. Aai, Bouta. Mhm. Mm ja, is tussen. Boy, als ik het zeg dat ik. Minaga Bouta. Is jaren, jaren gaan we terug. Pak, kleins af, zaten we samen op school. wat, wat, wat moet die? Zij, Vinnie? Werkelijk. Nee, nee, nee, nee, serieus, serieus, serieus. Oli. Sam! Ja, ja, ja, Sam! Ja! Heb ik je niet gezegd? Dat het gaat gebeuren een keer. Ja, ja. Ja, ja. Mietakje, Ja, wacht. W Boy, Dus het schijnt dat we olie hebben gevonden. Suriname is binnen. We zijn binnen. Ik ben binnen. We hebben olie gevonden. Hoeveel olie? Ja, maar Walter. Ja, ja, ja. Nou, omhoog, olie. Wacht even. Wacht. Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht. Wacht even. Daar. Daar moet je je outfit direct. No, dat moet je je outfit. bouwt hey, Wouter. Zaaf en olie, pipipipipip. Maar wachtie, mm hm, daar nou, mag ik over praten nou. Ja wat ik bedoel. Over praten. Ja ja. Je je snapt je je hij je, je snapt snap niet wat ik bedoel. Disney, waarom niet laatst in China? Vandaag kwam 2-3 Hm? Ja. Nou maar van vauw, van vauw, van vanaf olie nou. Heb je pas niet meer nodig? Nee, het kan niet meer. Buita. Oké. Okay. Feito, kom er maar toe direct. Ik zeg je, die Chinezen. Allo, ah? ser oussé oussé, salala. Hebben ze die namen niet voor aan in Chinezen? Nee, we kunnen het zelf doen nu. Soort contract. Dat we ook contract. Malta, luister. Oli, wat Oli? Oké, okay? wij zelf halen het eruit. Het was sowieso geen goed plan om naar de Chinezen te gaan. Boys, set up die line set up Monaking Monaking wat to for self club set up the line conference call Misra zo tag nadenk ay there is don't know ay Chuanfeng Tinyat Sunfeng Chang Chiatiam mei ah Chuan mei omkra chi chi chi chi Chuan mei a miau. Sanjo nyam yao we great takes numero Chinese praat tuurlijk ga ik je vragen of je nog steeds pus pus zit in Chowmin Chao Chao fa Chantoo ah nyak chosansiu ka ka josu Hm, jou, boy, scoi ja, jou. We praten liever we betalen jullie we geen moer, geen moer krijgen jullie. Huh, oli, olie ba. Geen moer krijgen jullie. Hey, Bata uh, Bata hey, baan, uh. hey, bata dus gehoord? Als een regel, als een regel, als een Kom calculeren. Hoeveel olie we hoe vinden? Hm? Hoeveel olie? Ja. Wat nog meer? Aha. kan okay. Berekenen we bereken toch? Oké. Als iemand je vraagt voor olie hebben we gevonden? Huh? Je moet berekenen. Sam Zandabi. Moi, Bauta! Dit is 1000 ml duizend milliliter! Aja! Duizend milliliter olie? Ja, maar! Ik sta op mijn miljoen dap, hè? Ik sta op mijn miljoen dap, hè? Wat bedoel? Duizend, wat er? Voet, wat er? Wat is het? 1 liter? Nee, duizend naar duizend en 1 liter naar 1 liter. Je moet tegen mijn 1, 1, 1, 1, 1, 1, maar, pam, pam. Mooi, dit is kooi, Oké. Bel me de volgende keer, ja? Yeah? Voor iets wat daartoe doet. Oké, okay. is je zaak wat je met die Chinezen besproken? aan je kazaak. Laat we met rust. Ai, dan bel me naar het Dus kennelijk, we zijn wan aan een begin teleurstelling. Wamp, batra wat Olie hebben we gevonden in die zee. En we hebben onze ziel verkocht aan die Chinezen. Hey, dat, je zaak? Ik kan je niet meer hoor. Mino naam je. Je zaak moet oplossen. Hé, omhoekraat. Hé, hey, kus, kus, kus. <laughs> Ik hoop dat je genoten hebt van deze sketch. Nou, vind je het leuk om dit soort video's van mij te zien? Wil ik je vragen om mijn kanaal te supporten? Find The Creator één woord op YouTube. Like en support. En abonneer op mijn kanaal Find The Creator signing off. <laughs>